Ja, wat we gaan doen is dat we mensen gaan vragen om een klein stukje van de tuin, één vierkante meter is genoeg, apart te zetten en met rust te laten. Dat wil zeggen, uh, geen onkruidwieden, uh, blaadjes en takjes die daar vallen, gewoon lekker laten liggen. Uh, als het droog is uh, straks in de zomer, hè, en niet allemaal water gaan zitten geven. Als daar een mol boven komt, is dat ook oké. Okay. En uh, we doen dat samen met het NRC Hansblad. En vervolgens gaan we kijken van uh, wat gaat er dan gebeuren. Daar gaan we verslag van doen in de krant. Ja, het doel van het project is om uh, allereerst te bekijken uh, ja, waarom zijn de tuinen vaak zo netjes aangeharkt in Nederland. Hè? Dus uh, waarom gaan we op die manier met de tuin om? Uh, kan het ook anders? Hè? Want uh, als een netjes aangehakte tuin heeft weinig nestgelegenheden, er is dus minder voedsel in de tuin. En uh, hè, dus waarom niet wat meer ruimte geven voor de natuur? Want de natuur is ook om ons heen, wij zijn ook onderdeel van de natuur. Dat allereerst. En daarnaast is het een uh, leuke manier om mensen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Hè, want ze, ze gaan zelf gegevens verzamelen en uh, delen met de onderzoekers. En we gaan het samen in beeld brengen. En uh, daarnaast gaan we ook wetenschappers uh, hierbij betrekken. En uh, gaan we aan hen vragen van ja, hoe doen jullie hier onderzoek naar en wat voor inzicht heeft dat opgeleverd. De manier om het plantleven in beeld te brengen doen we met een, uh, een fotoherkenningsapp. Er zijn apps uh, die, uh, die je helpen uh, om uh, een plant te herkennen. Dus je, je maakt een fotootje en dan suggereert de app: van, nou, dat zou wel eens uh, hè, een maar liefje kunnen zijn. Hè? Dus, uh, uh, en dat, dat deel je dan uh, met de onderzoekers. En samen hebben we dan een beeld van: ja, wat gaat er gebeuren als we dan uh, zo'n stukje tuin vier seizoenen lang uh, met rust laten?